DVS, uh, 33, Ermelo uh, tegen Hoek, is uh, afgetrapt vandaag op uh, zaterdag 9 april 2022. Hoek begint uh, met de bal, terwijl DVS nu uh, gelijk het Anikora aan de bal heeft. Uh, achterlijntje gaat zoeken, maar uh, die speelt hem een uh, paar meter te ver voor zich uit. We zijn begonnen. goede variant uh, van de corner. Nou, alweer, Roemion, gaat zijn man voorbij, gaat zijn 16 meter binnen. Nee, ik kan daar geen vuist maken. Tweede oh. bal voor DVS. De, de bal wordt erin gebracht door uh, Elblak. El Anikora. El uh, nou, een grote kans voor Kruisheer. En die, die, die, die kijkt ook even uh, de scheidsrechter uh, vragend aan van... Hey, ik werd daar wel iets gehinderd, maar te Braak die, uh, die daar niks in zag. Veel balverlies uh, over en weer. Kruisheer. De bal tegen de hand van uh, een speler volgens mij. Anikora nu kan de steekbal geven... Ja, Oeh, dat is Van Dijk met uh, zijn linker. Een beetje onder hem uh, geschoten. Goede redding. DVS uh, mag de bal overnemen. Adriaan Kruiser. Creëert ruimte voor zichzelf. Geeft. Hey, ja. Roemion. Ja, dit is een penalty. Ja, ja, ja. toch? Effrey komt er aangesprint en die uh, zal vragen om uh, meer dan geel, denk ik. Ik weet het niet. Dit uh, werd door, door de uit de lucht getrokken. Hij gaat maken denk ik hoor. Lange, als het regent dan niet. Lange aanloop. Komt hij? Houd het nog even spannend. Schiet hem gewoon keurig binnen. Zo komt DVS op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken Annie Cora. Het is weer 11 tegen 11. Hij uh, zit op uh, Panna voetbal, die uh, nummer 22. Ja. Twee keer achter elkaar. Harry Pinassi. Ah, kruisje weer een beetje lastig dat hij uitkomt. Dat, uh, goede bal daar. Gaat Hoek uh, een kans krijgen. Schiet voorlangs. De La Noy. Mooie bal op... Hé, uh... hey, toppunt! Goede bal was dat op uh, Jeremy Jonker, voorzet, Anikora prima bediend en uh, 2-0 DVS. Goede voorzet en de tweede goal van uh, Anikora, deze eerste helft. Leuk voor hem en uh, leuk voor DVS. Van Dijk loopt het uh, goed dicht. Nu, oh, Anikora. Die wil er gewoon doorheen. Kruisheer. Anikora. Gaat neer. Vrije trap. Versierd. Ik heb het idee dat die muur wel iets naar achter kan. Ja, maar het is wel een mooi plekje hoor. Kruisheer. Gewoon ja. uh, scherp over de muur heen. We hebben geen muur liggen bij Hoek. Komt hij. Oh, de kracht. Oh, de redding. Van die keeper zeg. Ja, die heeft niet voor niks handschoenen aan, dat, uh, dat is een goede redding, uh, Jolie, uh, de jongen. Input uh, van de bal afgelopen, Maarten van Dijk. Nu de overname, de bal naar uh, Remyon kan hij meenemen, net een beetje ongelukkig. Zonder dat hij hem op zijn hak krijgt. Ja, bij 3-0 is het wel helemaal beslist, dat zou... Uh, mooi zijn. Ja, na een uur spelen. Ja. Avontuur naar uh, voortuur na zien we al blak. Schot was beter. Bal 16. Efren. Kan uithalen, Tim van der Berg. Ja, het is Tim van der Berg. Bekroot een uh, prima pot. Vlag blijft naar beneden. Ja, bekroot een prima pot met een, uh, een intikker bij de tweede paal. Tim van der Berg. Ja, Bokker met wat geluk... Uh, of eigenlijk, ja, ik even raakt hem niet helemaal lekker. Hij uh, wordt geknuffeld. Echt geknuffeld. Hoi. Is al een paar keer het slot op de deur geweest. Maar staat daar nu ook op de goede plek. En uh, maakt 3-0. Opletten: paal. Bal op de paal. Deze gaat over de goal. Goeie bal van uh, Adriaan Kruijs. Of is hij net te hard? Nee. Maarten van Dijk. Harry Pinaschi gaat schieten. Niet onverdienstelijk. Gaat hij er nog in? Nee, hij gaat op de dak van het doel. Mooie redding. Keeper De Jonge met één hand. zwabber in de bal. Ja. Mooie schot van Harry Pinaschi. Was daar goed doorgejaagd. Berhout. Van de bal gezet. Maar zo mag gegeven aan uh, Lars Dekker. Maarten van Dijk. Maarten ja. van Dijk, een soort stiftje wou die... Uh, Iets te sociaal. Je Jeremy Jonker, of, uh, Quincy Veenhoff bereiken. Quincy Veenhoff. Kun Feyenoord Veenhoff, dreigt met de schot, wil die 1-2 aangaan. Kijk eens wat een fantastische actie, wil ik zeggen, voor dat hij ook nog afgerond is. Een goal, ja! Hij pakt hem nog mee. Mooie actie door het midden en uh, 4-0 hier. Uh. Goeie goal hoor. Mooie combinatie. Alle tijd uh, ook wel gekregen van Hoek uh, om te combineren, maar uh, Kruiseer, prima aastelpunt. 1-2 komt aan in de tweede instantie. En. De keeper trapt de paal doormidden. midden. Van Hoek, dat is een beetje klaar mee. Vier doelpunten tegen. Peter Wesseling, gefeliciteerd met deze prachtige 4-0-overwinning. Mooi begin in de derde periode. Uh, ja, eens. Dus uh, nieuwe periode. Uh, ja, en uh, kijk 4-0, mooie uitslag. Maar de manier waarop uh, is uh, voor mij uh, lekker om te zien. Uh, ja, Heel prettig. Van, van, ja, er vallen eigenlijk geen onvoldoendes, hè? Nee, heel solide. Zag er gewoon goed uit. Euh, ja, we waren sterk aan de bal, comfortabel aan de bal, verdedigend goed. Gelijk druk erop. stonden goed georganiseerd. Ja, en eigenlijk vanaf minuut één uh, het heeft ze in handen genomen. En uh, ja, uh, hoe ik eigenlijk het gevoel gegeven dat ze vanuit niks te halen was voor ze... Uh. Uh, eerste kwartier uh, heel goed uh, van DVS, daarna even uh, dat, dat, dat wegvallen. Ja, door de, eigenlijk door eigen fouten, hè? breng je de tegenstander dan toch nog uh, hier en daar in stelling? Ja, in de rust ook gezegd. Het was even een moment, ik denk 10 minuten, dat, uh, dat zij iets meer de bal hadden. Uh, omdat wij de bal, wat uh, ja, onze kracht was met name, dat we voorin eigenlijk steeds de bal konden vasthouden. Uh, goed steeds mensen tussen de linies, uh, zij niet door... Durfde te dekken, of konden dekken. Dus dat we steeds aanspelpunten voorin hadden en door konden voetballen. En dat was even weg, tien uh, minuten. En dan, uh, ja, toen nam zij het een beetje over. Maar dat was maar, ja, uiteindelijk maar tien minuten. Aablak uh, uh, mag maar uh, hooguit één uh, zo'n balletje breed geven, een keer. Maar <laughs> daarna niet meer, hè? Nou ja, maar hij, hij geeft natuurlijk veel meer van dat soort ballen. Dus in plaats van achteruit op het laatste moment lang wachten, lang wachten, lang wachten en dan toch nog de bal door de linie heen spelen. Ja, ik vind dat de kwaliteit van hem. Uh, ja, het is aan hem om, om in te schatten wat nog wel en wat nog niet kan. En er was er één bij, nou ja, uh, <laughs> uh, ja die, die moeten niet spelen. Maar ja. Maar wederom daar weer vanaf die rechterkant, waar Nicky van Hilton, ja eigenlijk zo gemist wordt, maar heel goed ingevuld wordt momenteel. Eh, tja, twee, eh, ja, Daar kwam die penalty uit en, eh, en natuurlijk eh, de doelpunt van Cora via die prachtige voorzet van Jeremy Jonk. Ja, nee, uh, wat, wat ik al zei, ze hadden heel veel moeite met uh, uh, tussenlinies komen van, van, van onze uh, buitenspelers, zeg maar. Uh... Ja, we dekken op het laatste moment dan toch door. Ja, en als je dan een back hebt die op het juiste moment staat, uh, in dit geval Jeremy, uh, ja, kun je vrijkomen. komen. is extra wapen van ons. Ja. Het lijkt alsof hij zich daar aan de rechterkant met dat opkomen als een vis in het water voelt. Uh, ja, het ja, kost wel energie. En je moet met name goed, in, goed kunnen inschieten of in kunnen schatten wanneer je moet komen. En uh, hij is natuurlijk heel comfortabel aan de bal. Uh, maar hij heeft ook gevoel voor ruimte. Die gevoel van ruimte had Tim van den Berg zelfs ook mee, mee opkomen. Centrale verdediger en precies op de juiste plek staan. 3-0. Ja, nou leuk voor Tim. Uh, maar we, we bedoel, er misschien een beetje, een beetje, of niet gezien. Ik heb het nog niet veel gehoord, maar speelt eigenlijk al het hele seizoen zo subliem. Uh, verdedigend uh, ja, samen met Tariq, echt wel uh, een geweldig centrum uh, en uh, nou, vandaag mag hij dat bekronen met een goal, maar uh, gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld uh, wederom. Weer, weer Prettige uh, wedstrijd en uh, de hele ploeg uh, subliem. Ja, ja, ja, jammer dat uh, nou ja, uh, Stef en, en Ali wegvallen, uh, want ja, je wil eigenlijk uh, zo compleet mogelijk zijn en als, als we dat voor elkaar kunnen krijgen de komende weken, uh, dat we heel kunnen blijven met elkaar. Dan, uh, dan hebben we heel veel kwaliteit. Nog uh, 10 wedstrijden, 30 punten. De 30 plus 3 is 33 punten. Zo, jij uh, hebt uh, op de hogeschool gezeten. Nee, klopt. Volgens mij is dat 33. Ja, ja. Tim van den Berg, alweer een uh, tijdje geleden dat je voor de camera van DVS-TV was. Allereerst uh, van harte gefeliciteerd met je Man of the Match. Ja, dank u wel. Uh... Oké. Okay. Dat is een goede wedstrijd denk ik. Ja, de was, ja een heer, heerlijke wedstrijd en uh, ja, je ruikt alweer uh, een beetje de, de drank en uh, dat, uh, dat, heb je, dat heb je ook echt verdiend hoor. Ja zeker, we gaan een uh, goed drankje opnemen vanavond. Ja. <laughs> maar, <laughs> ja, ja, nee, maar goed, ik, ik weet dat als je één slok neemt dan, dan ruikt de andere die het nog niet gedronken heeft, die ruikt dat meteen. Dus uh, nou, in <laughs> ik ben, Het is mij ook niet vreemd hoor. Maar goed, uh, Tim. Al wekenlang presteer je echt werkelijk uh, op, op een niveau waarvan je zelf vindt dat je moet zijn. Ja, dat vind ik wel. Uh, tenminste, voor mij is dat niet meer dan normaal, denk ik. Ik denk dat, ja, gewoon je best doen en je ding doen, dan komt het vanzelf wel, denk ik. Toch to to zeg ik ze nu en nu van, hij tikt weer een beetje aan uh, het, het ouderwetse eredivisieniveau. Dat heb je, dat heb je wel gespeeld. Ja, dat heb ik gespeeld, ja. Dat was mooi, zeker. En ja, als je dat hebt gespeeld, vind ik ook weer dat je hier dat niveau moet laten zien. Het begin was een beetje zoeken, maar we beginnen weer uh, een beetje terug te komen. Ja. Ik noem die altijd de kopkampioen uh, en dat is, dat is natuurlijk ook duidelijk. Je bent gewoon de heerser in de lucht en zeker tegen zo'n schalkwijk is dat donders belangrijk. Maar uh, je laat je voeten ook, zullen we nu spreken? Ja, door de lucht gaat het meestal goed. Met de voeten gaat het meestal ook wel goed. Dus... Uh, maar vandaag weinig kopballen, denk ik. Weinig kopduels, uh... oh, dan, met, dan maar met je voeten. Geniet je van zo'n zo middag? Ja, zeker. De laatste tijd gaat het sowieso al wel beter, vind ik. Maar ja, zoals tegen Dovo speel je een goede eerste helft en tweede helft zakt dat wat weg. Dus het is mooi dat we nu de, de hele wedstrijd dat vol kunnen houden. Jammer dat je tegen Lisse niet op lekker uh, uh, egaal kunstgras uh, kan spelen. Ja, dat was niet het beste veld. Nee, laat dat duidelijk zijn. Man. Ja. Daar moeten we ook mee dealen. Helaas was dat voor ons een nederlaag, maar het zei zo. Had je van Hoek meer verwacht of, of komt het gewoon door het goede spel van DVS dat Hoek er niet aan te pas kwam? Nee, ik had wel wat meer van Hoek verwacht. Vorige keer vond ik ze vrij stug. Ook, vooral verdedigend, inzakken. En, maar vandaag hielpen ze ons ook wel een beetje, vond ik. Veel balverlies, matige opbouw, dus, ja. maar ja, daar prof profiteerden wij goed van. Dus. Heel goed geprofiteerd. Hey, uh, geniet uh, zo meteen uh, van uh, je colaatje. Komt goed, fijn week. Oké, okay, doeg.